Zo zit het in mijn kalender. Maar Groningers, daar heb ik heel veel respect voor. Voor Groningers. Als Fries zijnde hè, heb ik heel veel respect voor Groningers. Het zijn nuchtere mensen, Groningers. Zijn Fries ook. Ik ben een Fries. Maar het zijn nuchtere mensen. Groningers zijn down to earth. Je ziet, een Groninger zie je ook nooit van een melk en olie van maken. doen ze niet. Zit niet in de aard van het beestje, maar naast dat het niet in de aard van het beestje zit, doen ze het ook bewust niet van een mug en olifant, niet, niet van een mug en maken. Doen ze het bewust. Want de Groninger, die weet als geen ander dat daar een gevaar in schuilt geldt als je het wel doet van een mug en maken. Maar als je, dat, als je dat wel zou doen, bestaat de kans dat heel veel Groningers dat zouden kunnen gaan doen. Van een mug olifant maken. En dan heb je in de kost mogelijke keren een provincie vol olifanten en geen muggen. En dat kan niet. Er is geen ruimte voor. En er wordt ook een beetje te zwaar. Voor de toch al wegzakkende bodem. Is dat zo? En dan uh, zul je net zien dat tussen die olifanten zit altijd een gek olifant tussen. Zij je altijd zien. Die op het lumineuze idee komt om het liedje in te zetten en wie niet springt. Is geen olifant. En wie niet springt is geen olifant. Nou, heb je zo weer een beving te pakken. En je had er al drie gehad. In je boerderij zitten de drie grote scheuren. En je vindt dat de nam dat moet betalen. En de nam weet dat jij dat vindt. Maar heb je dat geintje met die olifanten tussendoor. Dan zegt de nam, ik zie wel dat er drie scheuren in je boerderij zitten. Maar dat komt door de olifanten. Dus dat betalen wij niet. En dan denkt die Groninger, hé, hey, wacht eens even. Heb jij een olifant ooit wel eens ergens voor zien betalen? Ik je zeggen? Nee. Maar dat doen olifanten niet. Die betalen ergens voor. Heb je ooit wel eens een olifant zien betalen? Nee. Dus denkt die Groninger, ik heb schade aan mijn huis, er een grote scheuren in de boerderij... Moet betaald worden, maar de betaalt het niet. En die olifant, dat weet je zeker, die betaalt wel helemaal niet. En dat is de reden dat de Groninger van een mug geen olifant maakt.